Stel je wilt je Outlook agenda laten zien in je Google agenda. Hoe koppel je die twee met elkaar? In deze video laat ik je dat zien door naar Outlook te gaan en dan op de instellingen te klikken. Van daaruit ga ik naar agenda, gedeelde agenda's en publiceer ik mijn agenda die ik zometeen wil koppelen met Google. Daarna kopieer ik de link die ik hier zie. Ik kopieer de ICS link, niet de HTML link. Daarna ga ik naar Google en open ik de instellingen. Van daaruit klik ik op agenda toevoegen en dan selecteer ik de optie via URL. Ik voer hier de link in die ik net in Outlook heb gekopieerd en voeg de agenda toe. Je zult zien dat de agenda nu wordt toegevoegd in Google Agenda en dat is precies het doel van deze video. Het koppelen is dus gelukt.